Super blij dat ik bij Bachs mee gegaan. Ja, het is echt een topvereniging en eindelijk eentje zonder verplichtingen. En allemaal superleuke evenementen. Zoals het eentje weg. Een stadswandeling die we laatst gedaan hebben. Je hebt gewoon gezien, een supergevarieerde groep. Wat helemaal top is. Je bent aan de beurt. Oh, sorry.